Ben je veel onderweg of wissel je vaak van werkplek? Met de gebruiker van Voice kan je zelf kiezen op welk apparaat jij bereikbaar wil zijn. Wanneer een beller belt binnen de reguliere openingstijden en de beller de welkomstmelding heeft gehoord, gaat de telefoon over bij een gebruiker. Maar wat is een gebruiker nou precies? Je kan als gebruiker kan je de bereikbaarheid instellen op welk device jij bereikbaar wil zijn. Dit kan je doen bij beheer. Dan ga je vervolgens naar gebruikers toe. En je kiest op het telefoonhoorntje die achter de gebruiker staat. De gekozen eindbestemming staat nu op het bureautoestel. Maar je kan ook switchen naar de app, de webphone of naar bijvoorbeeld de mobiele doorschakeling. Of je kan ook lekker zeggen dat je niet bereikbaar wil zijn. De bereikbaarheid van de gebruiker kan je ook instellen in de app zelf, in onze browserplugin en in de webphone.